Hallo. Nou, ik ben. Uh, ja, ik ben aan het wandelen en. Uh, en als je wandelt, dan. Oh, uh, je maar altijd. Hè, dan ga je gedachten gaan. Uh, gaan flowen. Je gaat letterlijk vooruit of je komt uit je vastgeroeste patronen. En. Uh, zo popte ook de gedachte op van. Hé. Hey, heb jij dat nou ook, dat er altijd zoveel mensen tegen je zeggen, hé, hey, laten we afspreken. Ja man, we moeten echt even een koek koffie drinken. Of uh, wanneer gaan we weer afspreken dan? En dan geef jij een datum of je zegt wanneer je kan. Weet je, en vervolgens hoor je niks meer van die persoon. Heb je dat ook? Nou, dus dan hoor je niks meer van die persoon. En vervolgens, ja, ik kan het op zich al van me afzetten en nou ja, maar iedereen heeft het zogenaamd onder druk, druk, druk, druk, druk, druk, druk, druk, maar dan met wat? Ik, ik ben ook bezig, maar ik noem het niet druk. Dus als ik jou echt leuk en lief vind, maak ik tijd voor jou. Dan, dan, dan rooster ik gewoon één of twee uur in, of misschien wel meer Ligt nou wat we gaan doen. En dan is het, gaat het gewoon even om even samen komen zoals ik ook nog van die moeders, vraag heb ik ook wel eens aangevraagd gevraagd van joh, kunnen we dan niet eens samen gaan lunchen? Dat is toch gezellig? Want eten moeten we toch samen. Die heb ik trouwens van Sandy Kind, van Kind Magazine. Want iedereen moet toch eten in zijn leven, of niet? Nee, kan ook allemaal niet. Het is allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Dus als je de verbinding aan doet gaan met mensen, maar ze zeggen uiteindelijk, ja, ik, wil, ik wil afspreken of ik wil de verbinding aangaan, ja, is lastig. Maar wat minder lastig is, is om, is om de verbinding met jezelf aan te gaan. Nou, volgens mij krijg ik weer een beetje een winterhuis. Dus maak met jezelf afspraken, dates enzovoort. En hopelijk komt er dan wel iemand op je pad, die je wel leuk genoeg vindt. <laughs> om mee af te spreken. Oh, wat gaat er toch af en toe naartoe met de mensheid. Zo versplinterd, versnipperd, allemaal op ons eigen eiland. En dat terwijl we eigenlijk allemaal hetzelfde willen. Liefde, aandacht, erkenning En tenslotte verbinding met onszelf en met elkaar. Dus, ben je nou ook zo iemand die dat altijd druk, druk, druk, druk heeft? Dan is je leven niet helemaal in balans ga je goed, Het is trouwens ni niks persoonlijks naar mensen toe maar het is gewoon iets wat mij echt al jaren opvalt en vervolgens ben jij de boosdoener dat jij niet wil afspreken go in liefde, ga in liefde zelfliefde, En talk to you later Mwah.